Hallo, ik ben Find The Creator. En speciaal voor alle moeders van deze wereld en voor mijn moeder heb ik een gedicht geschreven wat ik jullie graag wil opdragen. Sta mij toe te richten tot de moeders van deze wereld, terwijl ik het gedicht voor jullie voorlees. Het gedicht voor een moeder. Maar... Mama, Madre, velen zijn er die zullen reageren op deze titel. Maar voor mij, wanneer ik deze woorden spreek, is er slechts één. Mijn moeder. U bent mijn reden tot bestaan. Ik ben het werk van uw handen. Voor ik er was, bestond ik al voor u. Een groter wens voor mij bestaat niet. Een groter geschenk dan dit zal mij nooit treffen. Ja, ik ben uw roep tot leven. In de schaduw kwam ik tot stand. In uw buik van verlangen heb ik geleefd. Zonder zelfzucht start u het hoofdstuk van mijn boek. Met een. zo fel als de oceaan schrijft u mijn DNA. In de warmte van uw buik vormt u mij naar uw beeld. Tot mij spreekt u maar één taal. De taal van onvoorwaardelijke liefde. De liefde die ik van u nog dagelijks voel. Het ritme van mijn hart, waardoor u is bepaald. Het stoppen van mijn tranen, zoals een moeder dat alleen kan. U bent de sleutel. Van mijn succes. U bent de deur die leidt tot mijn bestaansrecht. Hoe kostbaar zijn de schatten die U mij heeft gelegd? Hoe overvol loopt de kluis van uw wijsheid en recht? Yunamindri, all me. Naboensee. Met heel mijn geest, ziel en hart, zeg ik u dank. Ik vraag uw vergeving. In waar ik tekort kom. Want uw erfenis is mij te groot. Uw naam is waar ik mijn strijd mee voer. In uw kracht zal ik blijven bestaan. Een moeder, geen balans die uw waarde meet. Er is geen eenheid die u duidt. Ma, mama, madre. Vele zijn er die zullen reageren op deze titel. Maar wanneer ik deze woorden spreek, is er slechts één. Mijn moeder. Dit was het gedicht voor een moeder. Ik wil je bedanken voor het luisteren en wil je vragen dit gedicht te delen met voor mensen die jou als moeder zijn. Iedereen een fijn, heel fijn moederdag gewenst. Ik ben Fine the Creator.